Karel werd geboren in 1908 in Amsterdam. Op zijn twaalfde verliet hij de lagere school. Hiervoor ontving hij een getuigschrift. Hij werkte als vertegenwoordiger bij Meulzaak Drilling aan de Rozengracht 114 in Amsterdam. Karel was gek op acteren. De foto's van de herhalingsoefening in 1931 geven al een beeld. Maar ook tijdens de mobilisatie was hij actief, zoals bij het Sinterklaasfeest. In 1930 trouwde hij met Christina Brugging, kortweg Stien. Zijn beroep was toen handelsreiziger. Omdat Karel Homo was, werd het geen gelukkig huwelijk. Karel werd steeds vaker depressief en werd opgenomen in diverse psychiatrische ziekenhuizen, zoals Nunspeet en Vogelenzang bij Bennenbroek. In die tijd was homoseksualiteit voor de kerk een zonde en voor de wet strafbaar, zeker bij minderjarigen. Ook werd het gezien als een ziekte. In Vogelenzang was hij in behandeling bij dokter Bademan. Op 20 september 1940 heeft hij zich om twee uur middags voor de trein gegooid in Bloemendaal. Pas op 14 oktober werd de overlijdensakte opgesteld. Karel werd slechts 32 jaar.